wat erin zit. De ogen zijn teleporters. Vet hè? Ja. De, de, de, de klauwen. klauwen? De klauwen? Die zijn van ijzer. Ja. De, um, en al het andere. Bot. bot, botten, Zijn van hout. Dat is wel een beetje slap, Maar. zijn huid is van vuur. En hij heeft. heeft hij vleugels van blauw vuur? Hij heeft vleugels. Hij, hij, vleug hij heeft vleugels van steen. En hij heeft um, een staart met een knots Met een knots met van, stekels van rubber. Ja, met. Nee, nee, nee. met... Die is van, ook van teleporter gemaakt. Ja, en met stekels. Met stekels. Die zijn van vuur gemaakt.